We zien Dubai als de hub voor het hele Midden-Oosten, ja. groeien gemiddeld zo'n 50% per jaar. Ik zou toch wel echt minimaal naar 250 man willen om overheden te helpen, grootzakelijke markt, maar ook de makelaar om de hoek. Welkom bij ZVD-TV, het YouTube- en podcastkanaal voor ondernemers. Met bij mij te gast Luc Liplijn van de Metriction Group. Hartelijk welkom Luc. Dank je wel um, Ronnie. Net terug uit, uh, uit Dubai. Ja. Uh, internationaal ondernemer, kunnen we zeggen. Jazeker. Zometeen alles uh, over je bedrijf en, uh, en wat je doet. Maar om te beginnen, ik uh, hoorde ergens dat je bouwkundige van origine bent. Hoe belandt een bouwkundige in de wereld van, van data? Want daar zit je nu behoorlijk in. Nou, als. Uh persoon uh, ben ik uh, data en technologie een beetje als de, de hamer, de tool gaan zien om problemen op te lossen. Yeah. En dat was in die tijd ook al zo. Um, ik was als student dus vooral uh, bezig uh, in het uh, domein van het innen van huur En ik zag dat er heel veel misstanden waren in de huursector. Mm. Ik ben toen een systeem op gaan zetten om uh, huurders te screenen. En uh, ja, onbedoeld kwam ik daarmee in de wereld van, uh, van data en technologie uh, terecht. Hm. En ik ben daar eigenlijk altijd uh, ja, op doorgegaan. Als ik jullie profiel een beetje bekijk en ik kijk er met een beetje leken ogen na. Nou ken ik de wereld een beetje, hè, maar als ik daar even als leken ook wat veel buitenstaanders zullen doen in de matricion, matricion Groep, dan lijkt het bijna een soort Google. Of sla ik dan de plank compleet mis? Je bent niet de eerste die dat zegt. Oh. Maar je bent wel... Ja, maar je, je, je reageert nu niet als een leek. Want een leek zou dit niet zeggen. Maar iemand die wat dieper in de business zit... en ons businessmodel analyseert... die zit inderdaad hele grote gelijkenissen met Google. Ja. Maar er is één verschil. En dan bedoel ik niet dat we een Nederlands bedrijf zijn... of dat we vele malen kleiner zijn. Ja. Um, wij hebben de focus aangebracht op vastgoed. En daar zijn we ongeveer een jaar geleden mee begonnen. Dus vastgoed in de gebouwde omgeving. Mm. En daar gaan we op door, want we mm. hebben nou niet de illusie dat we Google uh, zeg maar nee. uh, kunnen verslaan, maar mm. wel wanneer we focussen op één domein en ook echt de taal zeg maar, van die markt spreken. Ja, dan kom je wel ver. Dat je echt veel dieper kan gaan in dat ene domein. Exact. Ligt exact. Dat jou? Want daar, wat je net zei over die huurders, dat, dat is ook een beetje de domein wat je kende. Ja, ik ben destijds in een, in een wereld terechtgekomen waarvan ik niet eens wist dat het bestond. Ik dacht gewoon van ja, dit voelt niet goed. Dat uh, mensen woonfraude kunnen plegen en agressie hebben naar medewerkers of hernepontages hebben of illegale uh, is prostitutie. En dezelfde dag wanneer ze uit huis worden gezet, bij diezelfde woningcorporatie, aan de achterkant er weer ingaan en een nieuwe woning toegewezen krijgen. Dat, dat voelde gewoon niet goed. dat gaat er dus toen, is niet goed. Dus, ja. dus toen dacht ik van nou, ah, dit moet anders. Hmm. En dat was wel de eerste aanzet en ik ben daar altijd op doorgegaan. Als je nou aan de buitenstaande moet uitleggen wat jullie nou feitelijk doen in een soort Jip en janneke taal Hoe zou je het dan uitleggen? Wat leveren jullie en aan wie? Ja, we zijn vooral ontstaan als een techneutenclub. Ja. Dus echt data-scientisten, data-engineers. Um, en daar is langzaam meer en meer domeinkennis bij gekomen. Maar die domeinkennis die is wel door mij gevoed. Hmm. Um, gelet op mijn achtergrond, dus vastgoed, stedenbouw, bouwkunde... Ja, dan heb ik natuurlijk heel veel kennis opgedaan over de omgeving, de locatie, het gebouw. En die kennis die is, ja, die is over, uh, overgezet naar de technologie. En je mag dat met een verzamelwoord de science of where uh, noemen. Want de men waar mensen wonen, mm -hmm. waar mensen werken, dat is altijd een weerspiegeling van die mensen. Mm -hmm. Andersom gedacht... Als je de locaties waar mensen wonen of werken of winkelen enorm goed begrijpt, dan weet je dus ook iets over die mensen. Nou, dat stukje kennis, dat gebruiken wij om overheden te helpen, grootzakelijke markt, maar ook de makelaar om de hoek. Om wat te doen? In veel gevallen is het het, uh, het, het digitaliseren van bestaande processen. Dus uh, zaken die inefficiënt zijn of die gewoon heel duur zijn of waarbij er gewoon onvoldoende informatie bekend is. En om het heel concreet te maken, wat wij doen voor de overheid is het uh, digitaliseren van alle schoolzones in Nederland en milieuzones, uh, Flitsmeister die uh, maakt er hè, onder andere gebruik van. Dus wanneer je een schoolzone binnen… Wat uh, voor zone? Uh, schoolzone. O, oh, school? Ja. O, oh, oké. Okay. Ja, dus maar, wanneer, wanneer je… Een, met veel kinderen? Ja, wanneer je zo'n zone binnenrijdt met je oudrecht is van tevoren al een notification. Ah. Nou, dat is een heel concreet voorbeeld. Een ander concreet voorbeeld is dat je nu uh, natuurlijk gewend bent... om uh, nou, honderden euro's of meer voor een taxatierapport uh, te betalen... Yeah. Klopt. Terwij, terwijl wij denken dat dat anders kan. En dat wij, zou real-time ergens en, uit moeten ploepen. Ja, en dat doen wij ook. En dan uh -huh. doen we op zo'n schaal dat wij nu achter 70% van alle woningtransacties in Nederland zitten met onze woningwaardemodellen. Betekent dat dat een taxatiemakelaar die langskomt en dan heel intelligent naar je huis kijkt niet meer nodig is? Nou, ja en nee. Um, nou, vooropgesteld, die die professional die langskomt, die heeft waarschijnlijk, misschien dat hij het zelf niet eens weet, maar door de verschillende systemen die hij gebruikt, al twee of drie keer informatie bij ons opgevraagd. Mm -hmm. Dus wij leveren de referentiepanden aan, wij leveren algemene omgevingsinformatie aan, wij leveren historische financiële informatie aan over dat object, mm -hmm. wat gewaardeerd moet worden. En in sommige gevallen leveren wij ook de complete waardebepaling. Dus echt een modelmatig taxatierapport. Uh, in de huisstijl van het kantoor, dat is wat we soms ook doen. Als we kijken naar Nederland, dan is Nederland redelijk homogeen opgebouwd. Dus de Venexwijk en alle woningen, dat is allemaal redelijk seriematig. Als je er drie taxateurs naartoe stuurt, dan nou, zit er dan een keer 500 euro tussen. En als onze modelwaarde daar een waardering moet geven, dan zit er misschien ook 500 euro naast. Hm. Stuur je diezelfde drie taxateurs naar een boerderijtje in de polder met een paar... Nou, ...elementen in het gebouw waar, waar meer emotioneel, uh, zeg maar, wat meer invloed heeft op de emotionele benadering van het pand... Mm. ...dan zul je zien dat de waardebepaling totaal uit elkaar uh, kan liggen. Mm. En een ton, anderhalf ton, makkelijk. Ja, met onze woningwaardemodellen uh, is dat net zo. Dus bij dit soort vastgoed is het denk ik altijd goed om een mm. taxateur daar naartoe te sturen. Ja, ja. Als we kijken naar de, de, de bouwwereld, noem ik het maar even in de volle breedte, um, dan moet daar enorm veel geïnnoveerd worden uh, en veranderd worden, toch? Als het gaat om manieren hoe we huizen bouwen, er is sowieso heel veel behoefte aan huizen, maar er is, het, moet, het moet ook zo langzaam anders op een ja. andere manier. In hoeverre hebben jullie daar een rol in? Nou ja, dat vraag je dan aan mij. En dan ga ik glimlachen, want ja. ik hoor het woord verandering. En ik, verandering is de enige constante. Ja. En, uh, en dat is wat ons en wat mij drijft. Dus mm. ik, ik word daar enorm Maar niet de bouwsector? Ik word, daar, ik word daar enorm blij van. Nou, dat begint wel te veranderen. Okay. En uh, dat heeft er vooral mee te maken dat er een enorme krapte is. Uh, eh, uh, grondstoffen zijn duur. Uh, personeelskosten zijn duur. Mm. Er is een boel wet en regelgeving. Dus je ziet wel dat we nu tegen wat grenzen aanlopen en die dwingt de sector om op een andere manier uh, om te gaan met de bestaande omgeving. En om misschien te zeggen van, hé, hey, we moeten er uh, zeg maar 100.000 woningen bij hebben, mm. maar is dat nou echt zo'n groot probleem? Want als we alleen al naar binnenstedelijke locaties kijken wat we daar kunnen optoppen, ik zeg niet dat iedereen zeg maar een appartement wil wonen, begrijp ik niet verkeerd. Maar zo nee. alleen al kijken wat we daar kunnen optoppen, ja, dan heb je al een gigantisch groot uh, stuk van het probleem opgelost. Nee. Maar dan is de vraag, waar zitten de locaties waar je kan gaan optoppen? En Wat bedoel je met optoppen? Optoppen, daarmee bedoel ik dat je bebouwing hebt in uh, stedelijke omgevingen, waar je feitelijk nog veel hoger mag bouwen. Aha. Uh, letterlijk, letterlijk optoppen. Uh, ja, en waar ja. je dus bestemmingen mag, uh, mag aanpassen. Maar als je niet weet waar die locaties zich bevinden, ja, dan ga je het niet doen. Tweede vraag is, wie is de eigenaar? Want ja, ontwikkelaars en de wat grotere investeerders, die willen toch zelf die posities in eigendom mm, hebben. Mm, mm. Maar daar zitten wel de kansen. En nou, dat soort kans inzichtelijk maken, ja, dat is dan uh, waar wij om de hoek waar komen. De data, en, ja, en, ja, waar, de, waar jullie en de data om de hoek komen kijken. Um, ik, ik zei net al, je komt net terug uit Dubai. Ja. Uh, de, ja, dat, dat is dan meteen een onderwerp wat dan in me opkomt als we het over deze specialiteit hebben, die bouwwereld, mm. waar jullie data voor leveren en dienst en producten. Uh, dus ik, ik snap het model, uh, begin ik goed te begrijpen. Uh, is, dat, is, is daar een raakvlak met dat je in Dubai zit, omdat volgens mij de bouwwereld daar... Iets anders functioneert. Wat is de reden dat je daar zit? Nou, uh, ik kan daar een heel indrukwekkend groot verhaal van gaan maken, maar dat is uh, om twee redenen: één privé is om de liefde. Ja. <laughs> en uh, de andere is zakelijk. Uh, ik probeer toch altijd een beetje. Uh, te diverseren in, in een bedrijf, dus ja. aan wat risicospreiding te doen en niet al, al mijn geld op één paard te, te zetten. Ja. Uh, dat is ook de reden waarom we verschillende productlijnen hebben in het bedrijf die, op, die, die zich op verschillende markten richten. In totaal is een acht klantgroepen, is allemaal gericht op Nederland. Mm. Als we nu kijken naar de Nederlandse vastgoed en bouwsector en ook de advertentiemarkt, dan is alles toch wel redelijk gestagneerd. Mm. De transacties zijn compleet uh, ingezakt. En dat speelt niet alleen in Nederland, dat speelt in heel Europa en dat speelt ook in heel Amerika. Mm. Nou. Allerlei logische redenen zijn daarvoor te bedenken. Maar ja, dat, dat zag ik al een paar jaar geleden al wel, al wel aankomen. Eén nou, uh, ding wat we gedaan hebben is dus niet alleen focussen op zeg maar, de vrije markt... maar dus ook zeker de overheid als een klant zien in Nederland. Nou, die lijn hebben we al in gang gezet. Mm -hmm. Maar ja, ook met alle corona-uitgaven en alle andere zeg maar, uh, nou ja, uitgaven... die ze uit de schatkisten doen, uh, zal het daar ook een keer uh, wat minder gaan worden. Dus ik zat te denken van ja, oké, okay, hoe kan ik nu zorgen dat het bedrijf wat we willen laten doorgroeien, uh, op zo'n manier ook in de toekomst gesterkt kan gaan worden dat we wat meer aan risicospreiding doen. En nou, ik zag in het Midden-Oosten, in algemene zin, een enorme emerging market. Als ik kijk naar het Midden-Oosten, dan iedereen wil daar, er is een hele jonge bevolking. Hmm. Uh, iedereen wil dat bouwen en feitelijk... Um, ja, heeft men wel het gevoel van, oh, we moeten bijbenen met wat er in het westen gebeurt. Mm. Dus de kapitaal, de kapitale markt worden daar ook op, uh, op aangepast en, en eigenlijk alles wat daar speelt. Uh, maar de werkelijkheid nu is dat men op bepaalde fronten echt nog wel wat uitdaging heeft en flink achterloopt uh, op ons. Nou, daar zie ik voor ons een kans. Dus als het gaat om het uh, digitaliseren van de, de gebouwde omgeving, hè, het creëren ja. van digital twin... of meer doen met modelmatig waarderen van woningen... Ja. of kijken van hey, waar zitten verduurzamingskansen met de bestaande uh, gebouwde omgeving? Ja, dan weet ik dat onze uh, oplossingen daar echt perfect voor geschikt zijn. We hebben daar ook al wel, uh, wel wat, uh, wat uh, testprojecten uh, lopen. Uh, maar ik zit daar net uh, ja, sinds begin dit jaar. Dus okay, maar je hebt wel, heb je er officieel al een business entity Ja, we hebben er ja, alles is geregeld. Ook okay. dus daar in, uh, in uh, OneGLT. Dat is uh, zeg maar uh, ja, in Dubai zelf. We zien Dubai als de hub voor het hele Midden-Oosten. Ja. Dubai is het meest internationaal. En uh, ja, een, mooi, een mooi startpunt om ook naar de andere zeg maar Emiraten, maar ook uh, ja. de andere omliggende om landen te kijken. Hoe groot is het bedrijf nu? Um, wij zijn nu met zo'n 45 uh, mensen okay. en uh, ik ben het alleen uh, begonnen. Geen partners, geen investeerders, enige, aandeelhouder geen kopions, enige aandeelhouders okay. en geen andere aandeelhouders. Mm. We groeien gemiddeld zo'n 50% per jaar. Dat is hard. Dat wil ik komende jaren tot 2027 volhouden en daarna mogen we terug naar zo'n 10 15%. En als ik dat volhoud tot ik 70 ben, dan. Uh, we hebben een omzet van meer dan een miljard. Ja ja ja, hey, ja, ja, ja. Dat is mooi. Maar daar doe je nog veel te lang over. Dat moet sneller kunnen. Nee, maar, als we, nee, maar even tijd. kijken. Hè. Je zegt van uh, uh, enig aandeelhouder. Je hebt een aantal acquisities gedaan ook. Dus een ja. soort van buy-and-build. Drimble hebben we overgenomen Precies. inderdaad. Precies. Drimble uh, kennen denk ik veel mensen als je gaat zoeken. Het valt mij altijd op, als ik, ik zoek natuurlijk heel veel personen online, continu. Omdat ik altijd gast aan het interview ben en zo. En zodra er weinig te vinden is over iemand, dan, ja. dan komen de Drimble zoekresultaten ja. altijd naar boven. Wat is, wat, waarom heb je dat bedoeld? overgenomen? Ja, waarom heb ik het overgenomen? Dat nou, ging speelende wijze. Ik was niet zeg maar, echt uh, bewust op overnamepad, maar ik gaf een gastcollege op de vuur en ik kwam daar de, de, zeg maar, de oprichter van, van Drimble tegen, die dat helemaal in zijn eentje heeft gebouwd. Echt van niks tot ja, ja. Wat, het, uh, wat het is. Ja. Een platform wat meer dan 3 miljoen uh, Nederlanders per maand uh, zeg maar, bereikt, iedere maand opnieuw. Uh, enorm, en ook in Amerika zijn er 50 websites opgezet, die soortgelijke dingen doen. Wat Dremble hier in Nederland doet, dus hm. dat, dat hoort ook bij uh, Dremble Media, zoals wij dat noemen. Ja. Uh, als je naar Dremble kijkt op een afstandje, dan zie je een vergaarbak van informatie en een ongestructureerde zoekmachine met nieuws en 1-2-meldingen en van alarmeringen in de buurt, uh, woningadvertenties, ja. uh, bedrijfsupdates, uh, bestuurders, familieberichten. Uh, ik kan nog even doorgaan, tweedehands artikelen, uh, criminaliteitscijfers, je vindt het allemaal op drimbel. Nou, dan denk je van jezus. Hè? Nou. Uh, maar als je er wat, wat langer naar kijkt, dan zie je dat al die informatie is gestructureerd op locatieniveau. Ja, ja. dus gemeente provincie uh, plaatsniveau uh, buurten wijken postcode dus. dat maakt het een goudmijn voor jou en uh, dat is voor ons interessant maar ja. het is nog interessanter als je dat kan uh, doorontwikkelen want nou ja om je te zijn de, de huisstijl daar mag wel wat aan gebeuren die stuk ux design om het zo maar te ja, noemen ja. En uh, als, je, als we dat gewoon goed neerzetten, dan heb je feitelijk een platform gecreëerd waarbij we mensen kunnen connecten met wat er bij hun in hun buurt gebeurt. Ja. Dus het feit dat je op, op één plek alles vindt van wat er in je buurt gebeurt, de 1 en 2 meldingen over ambulances, inbraken, uh, lokaal nieuws, oh, lokale omgevingsvergunningen, dus welke bomen worden gekapt, welke ja. bouwvergunningen zijn aangevraagd of het dakkenpelletje wat er ergens uh, toch uh, nog bij komt aan de voorkant. Al dat soort dingen, dat vind je op Drimble, te koopstaande woningen, um, nou, dat, willen, dat, dat willen we verder gaan, uh, gaan brengen, dat concept. Wederom gelinkt met de gebouwde omgeving ja. en vastgoed. Dus ook een stukje wonen en woninginformatie zal op Dribbel op termijn ook belangrijker gaan worden. Um. Zo heb je nog een paar acquisities gedaan, maar je zei net, ik heb het zelf gestart. Ja. Uh, enige aandeelhouder nog. Uh, dat is best knap als ondernemers zitten te kijken. Ik, denk, oh, ik zou ook wel een buy-in-beeld willen toepassen en een bedrijf opkopen, maar hoe financier je dat dan? Verdien je zoveel geld al dat je dat daarvan kan doen? Ja, dat is een spel. Uh, het is. Uh, nou, ik, daar is denk ik uh, een, een andere. Um. Allereerst liquiditeit is voor mij king, gewoon cashflow, gewoon echt, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Maar heel veel ondernemers die ik spreek en die een product willen ontwikkelen of een platform willen ontwikkelen, die gaan een plan maken en dan gaan ze met dat plan naar investeerders of ze gaan er iemand bij zoeken die zelf ontwikkelaar is, die het dan zou kunnen bouwen en die krijgt dan de helft van de aandelen. Um, en ja, wat je dan ziet is dat je dan waarschijnlijk een jaar of twee jaar bezig bent om te bouwen. En dan moet je maar zien dat het ook allemaal een succes is. En in veel gevallen sneuvelt het. In 9 van 10 gevallen gaat het dan gewoon ja. toch kapot. Ja. Um, wat ik ben gaan doen, ik had die ideeën wel voor die producten. Maar ik ben het op, omdat we vooral B2B ook hebben, ben ik het vooral op projectbasis gaan doen. Dus ik ben projecten gaan zoeken waarvan de softwareontwikkeling bijdraagt aan mijn eigen product. Mm. En als je maar voldoende projecten stapelt, dan kun je daarin efficiëntie aanbrengen. En kun je gaan productizen. En dan betalen feitelijk de je klanten, klanten ja, ja. de productontwikkeling. Ja. En zo is dat bij ons ook uh, tot stand gekomen. Mm. Slim. Uh, 40 man nu. Wil uh, je hard groeien qua mensen de komende jaren? Ah, ik heb in het verleden altijd gezegd, een aantal dingen heb ik gezegd. Een groeien is geen doel op zich hmm. uh, en tegelijkertijd, ik heb ook geen stopknop. Uh, nou, dat laatste, daar blijf ik bij. Ik heb geen stopknop. Dus of het nou 50 mensen zijn of 100 of duizend 1000, of 10.000, dat maakt me echt niet uit. Uh, ik heb net een, een, een leeftijd genoemd waar ik naartoe zou kunnen groeien. Dat nou, duurt nog even toch? Ik duur duurt nog even, ja. ik heb dus alle tijd. Ja. Uh, maar... Groei is wel degelijk ook een doel op zich want wat ik wel zie, we zitten in een markt waarbij onze collega's ook fors investeren in technologie en je wil een bepaalde massa hebben als bedrijf, een bepaalde volume hebben als technologiebedrijf om voldoende innovatiebudget te hebben en ja. vooruit te kunnen. Ja. Dus uh, laat ik het zo zeggen, um, ik zou toch wel echt minimaal naar 250 man willen. Ja. Minimaal. Om een beetje, ja, om een gevoel te hebben dat, dat er een organisatie staat die, die een wat verdere horizon heeft dan alleen, zeg maar, de komende ja. drie jaar komen we vooruit. Kan dat ook nog betekenen dat je... Um de zaak zou kunnen verkopen en dan in een groter geheel op zou kunnen laten gaan... waar jij zelf dan weer een hernieuwde rol in pakt... waardoor je veel harder kan gaan groeien? Ja, die vraag die krijg ik dus dagelijks. En die uitnodigingen krijg ik ook dagelijks. Snap ik. Uh, maar ja, ik ben daar niet echt de persona. Uh, ik blijf echt graag zelf aan het roer staan uh, en, en de koers bepalen. En natuurlijk samen met het team en hoe we mm -hmm. het allemaal doen. Mm -hmm. Maar dat is wel waar ik mijn energie uit haal. Ja. Uh, ik vind het ook niet erg om scherp in de winter te zeilen... Zolang het maar gewoon gecontroleerde risico's zijn. Ja. Um, opgaan in een, in een groter geheel, het zou kunnen. Hè? Ik ga nooit zeggen dat uh, dat nee. iets uh, totaal niet kan. Maar um, de, de richting die wij zeg maar, nu bewandelen is dat wij vooral zelf dat platformbedrijf zijn. Ja. Waar wij op ja, op overnamepad gaan ja. of op uh, een bepaalde samenwerkingen uitkomen, om te zorgen dat we samen met die partijen uh, tot een bepaald uh, ja, marktaandeel komen. Dus focussen op bepaalde klantgroepen en verdere integratie in, in, in, die, in die keten is voor ons een hele belangrijke. En ja, we ja, we spreken ook met een aantal bedrijven om te bekijken hoe we dat samen kunnen doen. Hm. Um, maar ik zie Matrix Group, en we zijn ook niet van niks, Matrix Group, zie ik wel als een groep van bedrijven waarbij we gezamenlijk die, die koers, zeg maar, ook uh, ja, pakken uitvoeren. Wezen, ja. Ja. Uh, ondernemers leren ook niet alleen maar van dingen die goed gaan, maar uh, ook vaak van, uh, of dat nou privé of zakelijk is, maar van de zwarte momenten of de slechte momenten of de oh man, weet je, dat. Heb jij momenten dat je dan meteen, je knikt al, maar dat je denkt van, oh ja, dat waren de momenten die niet fijn waren, maar waar ik wel heel veel geleerd heb? Ja, zeker. Uh, even, even eerst flink inademen. Uh, <laughs> het zijn meerdere kleine dingen die vaak ook samenkomen. En um, wat ik zelf heel erg geloof is dat, het, dat een organisatie zich uh, doorontwikkelt als een organisme. Hè? Dus uh -huh. dat je verschillende fases ziet en dat uh -huh. je als ondernemer, als leider bepaalde uh, eigenschappen moet ontwikkelen of een bepaalde leiderschapsrol moet aannemen die passend is bij de fase van die organisatie. Ja. En um, nou ja, als je alleen uh, begint, ja, dan ga je alles doen, toch? Dan uh, ja, koffie zetten en koffiebonen kopen in de supermarkt en, uh, of zeeopets, want dat is goedkoper. Uh, nou ja, in ieder geval zo, zo ga je starten. En op een gegeven moment dan heb je de eerste mensen en dan ga je dat vooral micromanagen en... En, en dan wordt het nog wat groter en dan probeer je iets meer kaders te geven. En, en dan word je nog wat groter en dan denk je van ja, poeh, nou, ik, ik zie mijn bed niet meer. Dus, uh, weet je, ik slaap op kantoor ongeveer. Hmm. Nou, dat hou je echt wel een tijdje vol en vooral als je energie krijgt. Maar het is wel aan de andere kant ook wel een beetje roofbouw op je lichaam. Dus wat ik wel ook heb gezien is van ja, op tijd dingen zeg maar los kunnen laten. En op tijd ook zien dat je bepaalde mensen moet laten gaan in de organisatie en andere mensen moet aannemen om de juiste nieuwe plek in de organisatie in te vullen. Mm -hmm. ja, dat zijn wel dingen waarvan ik denk, van ja, dat blijf ik zelf wel continu zien dat ik me daarin moet blijven ontwikkelen. Dus vooral loslaten ook. En wat vind je daar zo moeilijk aan? Nou, een stukje controle. Kijk, in het begin is alles overzichtelijk. Je kan het zelf bijna vastpakken of je doet zelf de query in, in de database. Ik ben <laughs> geen ontwikkelaar, maar ik heb mezelf ja. wel wat dingen moeten aanleren in het ja. begin. Um, en ja, nou ja, goed, de, de, dan, dan heb je nog wat overzicht, ook in de administratie. Weet je, je ziet de facturen, crediteuren, debiteuren, zie je zelf. En op een gegeven moment dan moet je gewoon op, uh, op een strategisch kompas hè, moet uitgewerkt worden en je hebt een rapportagestructuur nodig. En uh, ja, en je moet uh, mensen zelf ook meer verantwoordelijkheid geven en, uh, op tactisch niveau. Ja, dat zijn wel zeg maar, en dan zit ik ook nog op afstand hè, in, uh, in ja, Dubai, ja. Dus, dus dat zijn dan wel zeg maar ontwikkelingen waarvan je denkt van poeh weet je, dat, mm. uh, dat, dat kan wel eens uh, leiden tot, uh, tot wat uh, inzichten waarvan je denkt van hé, hey, hoe kan ik dingen anders doen? Mag je danken voor dit gesprek. En uh, heel veel succes wensen naar die, uh, naar die miljard toe. Hè? Ja, dankjewel wel. Ja, dat gaat je lukken. Ja. <laughs> dankjewel voor het kijken. Nou, weer een prachtig ondernemersgesprek hier op cvd 2. Heb je geluisterd naar de podcast? Ook dankjewel voor het uh, luisteren. Hoi.